Welkom bij dit korte filmpje over de online dienst Communicate.io. Mijn naam is Pierre Gorissen en dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie filmpjes over het gebruik van AI in het onderwijs. Het is handig als je eerst het introductiefilmpje over AI in het onderwijs bekeken hebt, dan snap je ook waar dit filmpje past binnen het geheel. Want in dit filmpje gaan we kijken naar een stukje van de Experium chatbot. Het stukje wat ervoor zorgt dat je een mooie webinterface hebt, waar je teksten in kunt typen en waar je de reacties terug kunt zien. Wij gebruiken daar Communicate voor. Uh, het is een betaalde dienst waar we voor de Movel training een trial versie voor gebruiken. En ik zal zo meteen even laten zien wat die dienst allemaal kan. Nou, dit is een voorbeeld van wat je in de chatbot kunt doen, dus de bot online. En als je erin intypt wie is Pierre, krijg je een mooi... Kaart terug, zoals dat in Dialogflow term heet. Met een foto van mij, een naam, een titel van mijn functie en een mogelijkheid om door te klikken naar mijn informatiepagina bij het Experium. Nou, dit is hoe dat aan de achterkant bij de online dienst uh, uitziet, en je ziet dat, uh, zoals bij meerdere van dit soort uh, uh, diensten, dat ik. ...op de server kan meekijken met gesprekken die gebruikers voeren met mijn AI bot. Dat betekent ook, en dat zie je hier rechtsboven... ...dat ik, als ik zie dat de AI bot niet goed in staat is om antwoorden te geven op de vragen van de gebruikers... ...dat ik ervoor kan kiezen om het over te nemen van de bot... ...en dat ik hier beneden zelf antwoorden kan typen. Het kan ook zijn dat ik gewoon niks hoef te doen... Dat het gesprek zijn verloop gaat. En dan zie je hier aan de linkerkant bij de gesprekken. Zie je die gesprekken komen. En als ze zijn opgelost. Dan kan ik zeggen van oké. Okay, ik klik hem als resolve. Dus de bezoeker komt langs. Heeft een aantal vragen gehad voor de bot. De bot heeft dat juist beantwoord. En je klikt op resolve. En het gesprek wordt afgesloten. De dienst doet zelf eigenlijk uh, niet zo heel veel als het gaat over het vraag antwoord spel dat wordt in dit geval geregeld door Dialogflow we gaan een apart filmpje staan we wat langer stil gaan we kijken naar hoe Dialogflow werkt het enige wat je in Communicate hoeft te doen is een koppeling tot stand te brengen nou, dat is een stap voor stap proces dat ga ik nu niet in detail uh, toelichten uh, je ziet het hier eigenlijk uitgelegd je moet een uh, service account key aanmaken nou, als je op de Link klikt, dan krijg je die mogelijkheid om een service account aan te maken uh, en dan krijg je een, uh, een bestandje. Dat bestandje sleep je hier naartoe, je, je slaat het op en de koppeling is tot stand gebracht. Een kind kan de, kan de was doen. En eigenlijk heb je ook niet heel veel meer nodig van uh, deze dienst. Het enige wat zij regelen is die koppeling tussen Dialogflow uh, en de frontend, en je kunt uh, meekijken. Een van de features die, uh, die ik hier niet meteen tegenkwam en die bijvoorbeeld anderen wel hebben, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, Janus.ai. En die heeft de mogelijkheid dat als je meekijkt met de bot, dat je kunt zeggen van, hé, hey, dit is een bericht waar die zelf niet goed antwoord op had. En die kun je gebruiken om de bot te trainen om uh, straks de juiste antwoorden te geven. Samenvattend. Nou, er zijn de nodige frontends, dit waren er uh, twee, Janus en Communicate. Um, Frontends voor chatbots, die maken gebruik van backends, dus daar zit eigenlijk de hele AI in. Die backend wordt dan bijvoorbeeld door Google geleverd in de vorm van Dialogflow, of door Amazon in de vorm van Lex, of door IBM in de vorm van Watson. uitgangspunt is dat de AI zoveel mogelijk van de reacties afhandelt, en dat de mens kan ingrijpen in die nodig, en gebruik is meestal niet gratis. Ja, tuurlijk, voor niets gaat het zonder. Tot zover dit stukje, dat is eigenlijk een heel simpel stukje, maar nu weet je dus hoe we met Communicate een webinterface koppelen aan Dialogflow.